Ik heb nooit gevlogen en dan uh, als je gelijk in zo'n vliegtuig gaat vliegen is dat heel bijzonder. Hallo, ik ben Alex en ik heb een vlug met een Dakota gewonnen. Alex meegenomen in de Kids Challenge voor de Nederlandse Vekeraandag. Hij heeft een supermooi vlogje gemaakt. Het ging over vrijheid en over veteranen, over oorlog in bepaalde landen. In Bangladesh worden 900.000 vluchtelingen opgevangen. We waren in de muziekles en toen kwam in één keer Dennis Kroon en allemaal cameramannen kwamen binnen en zochten mij. En ik denk, ja, ik schrok best wel. Ik dacht, wat is dit? En toen kregen we te horen dat we die prijs hadden gewonnen. Uh, jij gaat met jouw hele klas dus vliegen in een Dakota. En ik mocht dus, ik was uitgenodigd om in de ridderzaal te zitten. De koning was er ook en na afloop heb ik ook nog met de koning gepraat. Dat was ook alweer een hele hebbening. Hij vroeg vooral hoe we de vlog hebben gemaakt en waarom en hoe het was om zo'n vlog te maken. Ja, ik vond, ik vond het heel vet. Het is best een interessant onderwerp. En het is ook eigenlijk, als je het zo bekijkt, dat best wel bijzonder dat er mensen zijn die gewoon hun leven hebben gegeven voor jouw vrijheid. En het is heel tof om naar hun verhalen te luisteren. Heftig! Dat is zeker heftig! Het is wel altijd zeg maar rond de bevrijdingsdag en zo van Nederland. En de één minuut stilte. Dus, dat denk je er wel altijd aan, maar je, je verdiept je er niet zo heel veel. En je denkt gewoon ja, vrijheid ja. ja. Je weet niet zo goed wat echt vrijheid is, want je hebt er altijd al in geleefd. Je moet kinderen veel meer verdiepen in de Tweede, in de Tweede Wereldoorlog. En gewoon bijvoorbeeld op school met geschiedenis gewoon lessen over de Tweede Wereldoorlog. Want dat heb je ook niet heel veel. ja Ik denk dat het vooral belangrijk is omdat er heel veel mensen gewoon dood zijn gegaan. Dat jij hier nu vrij kan leven. En dat als jij niet, ze niet herdenkt, dat je eigenlijk gewoon zegt van. Dat je, je eigenlijk gewoon tegen ze zegt dat het je niet boeit. Wat we hun hebben gedaan. Wees zuinig op je vrijheid. Sterkte in deze coronatijd. Later.